Dag Annelies. Na een overlijden gebeurt het wel eens dat er discussies ontstaan over de verdeling van de nalatenschap. Nu, de wetgever heeft daar een oplossing voor gezocht en in het nieuwe erfrecht is er de mogelijkheid om een erfovereenkomst te sluiten. Eigenlijk een document dat de familie de mogelijkheid biedt om vooraf afspraken te maken en om daar ook goed over te communiceren. Annelies van Gronsveld, jij bent estate planner bij de Grof Peterkamp. Kan je ons kort eens vertellen, zo'n erfovereenkomst, waar dat dan precies over gaat? Ja, wat is het niet? Ik zal daarmee beginnen. Het is niet zoiets als een testament waarin je zelf bepaalt hoe je goederen verdeeld zullen worden onder al je erfgenamen als je overlijdt. Maar het is wel een overeenkomst die je vandaag al afsluit samen met je erfgenamen en waarin je over bepaalde zaken die al gebeurd zijn, schenkingen die al gebeurd zijn of schenkingen die je nog gaat uitvoeren, afspraken maakt met die erfgenamen over de manier waarop dat ze zullen mee verrekend worden op het moment dat je zelf overlijdt. En er bestaan dus verschillende soorten erfovereenkomsten ook? Ja, er zijn de globale erfovereenkomsten. Daarin gaan de ouders eigenlijk al hun kinderen betrekken. Maar er zijn ook punctuele erfovereenkomsten. Daarbij zijn niet noodzakelijk al de kinderen betrokken. En die worden vaak afgesloten over één bepaald aspect van een schenking. Ik kan je eens een concreet voorbeeld geven dan van een globale erfovereenkomst? Ja, we hebben bijvoorbeeld ouders die twee kinderen hebben. De zoon woont een tijdje gratis in het appartement dat de ouders daarvoor ter beschikking stellen. En de dochter krijgt een bepaald bedrag om haar auto mee aan te kopen. Laat ons nu aannemen dat ze 15.000 euro daarvoor krijgt. Als de ouders overlijden, dan heeft de dochter eigenlijk officieel een schenking van geld gekregen. En zal haar broer officieel nog niks gekregen hebben, ook al heeft hij uh, een tijdje gratis mogen wonen in een uh, huis van de ouders. Dat wordt niet officieel als een schenking beschouwd. Nu, de ouders en de kinderen kunnen zich rond de tafel zetten en op papier zetten dat broer en zus ermee eens zijn dat ze eigenlijk alle twee een soort schenking ontvangen hebben en dat die voor hen allebei evenveel waard is. En zo kunnen daar eigenlijk geen discussies meer over ontstaan op het moment dat de ouders overlijden. Dat is dus een globale erfovereenkomst. Daarnaast zijn er dan ook punctuele erfovereenkomsten. Waar gaan die dan precies over? Ja, bij een punctuele erfovereenkomst zijn niet noodzakelijk al de erfgenamen betrokken. Dus dat is een afspraak die je bijvoorbeeld met één van je kinderen kan maken over de waarde van een schenking, hoe die moet meegeverrekend worden als je overlijdt. Of uh, zijn bepaalde afspraken die tussen echtgenoten gemaakt worden bij nieuw samengestelde gezinnen. Heb je ook daar een concreet voorbeeld van? Ja, nemen we bijvoorbeeld ouders die ook weer twee kinderen hebben. De ouders hebben een onderneming, en maar één van de twee kinderen werkt verder in die onderneming. De ouders beslissen om die onderneming aan dat kind te schenken. Het andere kind heeft op dat moment natuurlijk nog niks gekregen. Dus als de ouders overlijden, heeft één kind het bedrijf gekregen en het andere kind heeft nog niks gekregen. Maar bij zo'n overlijden wordt het bedrijf uh, verrekend, wordt er de vraag gesteld wat moet de andere kind nog krijgen uit de erfenis. Maar het bedrijf wordt meegenomen aan de waarde dat het heeft op het moment van overlijden. Nu heeft het kind dat het bedrijf gekregen heeft, daar hard in gewerkt en daar meerwaarde in gecreëerd. Dan zal het eigenlijk de meerwaarde waar het zelf voor gewerkt heeft moeten uitbetalen aan de broer of zus. Dat levert ook wel uh, moeilijke situaties op. En daarom kunnen we bij de schenking zelf al afspreken dat de schenking zal meegenomen worden aan de waarde die het bedrijf heeft op dat moment. En niet op het moment dat de ouders overlijden en dat de nalatenschap moet verrekend worden. Dus dat is een punctuele erfovereenkomst. Annelies, die erfovereenkomsten zijn duidelijk een goed middel om afspraken te maken in een familie. Maar hoe zorg je er ook voor dat ze rechtsgeldig worden gesloten? Wat is de procedure? De procedure is zeer strikt geregeld in de wet. Dus u moet beroep doen op een notaris. En de notaris moet een zeer strikte procedure volgen. In die procedure is er tijd en ruimte om de ontwerpteksten te bespreken met ieder betrokkenen. En ieder betrokkenen kan zich ook laten bijstaan door een raadsman of een eigen notaris. Annelies van Gronsveld, bedankt voor jouw toelichting en wie meer info wil kan uiteraard bij jullie terecht.